Mijn naam is Joost Duin. Ik ben ondernemer. Ik heb een administratiebelastingadvieskantoor. Ik woon in Nijmegen Oost. Twee blokken vanaf het centrum vandaan. Een fantastische buurt. Mooie gebouwen, leuke straten, mooi groen. Een heerlijke plek om te wonen. De binding met Nijmegen die ik heb, eh, ligt eh, voor een groot deel in mijn werk. Ik heb een groot klantenkring eh, in Nijmegen en de eh, omgeving eh, en daarnaast het sociale leven. Eh, mijn kinderen zijn hier geboren en getogen, grote vriendenkring, eh, kortom eh, ja, Nijmegen is mijn stad. Toch altijd een beetje als eh, te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet. Het goede van Nijmegen is dat we één week per jaar ons allemaal binden. Van jong tot oud, van links tot rechts. We gaan één groot feest vieren met een fantastische sport, de wandelsport. Waar ieders eigen prestatie kan leveren. Die binding vind ik fantastisch. De sfeer die we hebben in de stad, prachtig. Wat me opvalt aan Nijmegen als stad is dat we niet echt groot durven te denken als stad. We zijn altijd een beetje bezig op een dorpse manier te denken, de stad te organiseren en dat is jammer. We zouden met relatief weinig inspanningen zouden we er een veel mooiere stad van kunnen maken. Dat we betrokken zijn bij elkaar, elkaar meer de ruimte geven, wat minder regeltjes, wat meer joie de vivre zoals de Fransen dat zo mooi zeggen is eigenlijk mijn visie op een mooie stad. Als we kijken naar steden waar we graag naartoe gaan, dan hebben we het bijvoorbeeld over Manhattan. En als je dat karakteriseert, dan zie je dat wonen, werken, winkelen allemaal door elkaar loopt. Er is dynamiek in de stad, er is verkeer, er is wat te zien, er is wat te doen, er is reuring. We hoeven niet zo groot te worden als Manhattan. Beslist niet, maar we zouden wel de dynamiek kunnen implementeren in een hele mooie stad... waar mensen van alle soorten plumage zich welkom voelen. ...een mooie plek hebben om te wonen en te werken. Ik zou willen dat we de visie eh, omarmen dat we straks allemaal milieuvriendelijk eh, rijden. Eh, en dat we moeten waken dat we de stad niet helemaal afsluiten voor straks schone auto's. Mensen die misschien moeilijker te been zijn, die willen de stad ook bereiken. Eh, we kunnen niet alleen maar op de fiets eh, in, deelnemen in het verkeer. Eh, we moeten zorgen dat we met openbaar vervoer, met auto's, met fiets, met lopen... Eh, op allerlei mogelijke manieren um, de stad bereikbaar houden um, voor iedereen die er gebruik van wil maken. Ik wil met jou in Nijmegen zijn. Samen met jou in deze stad. Samen met jou.